Hallo mensen, leuk dat jullie kijken naar deze nieuwe video. Mijn naam is GTA 5 voor en Amor en vandaag ga ik jullie even een wat uitleg geven, een hele korte uitleg, het gaat misschien een video van een minuut zijn. Uh, ja, jullie zagen dat een titel is geen clickbait en ik, ik heb in de vorige video, gisteren, ook niet bewust een klik beter van gemaakt door te zeggen van ga ik stoppen want daar, daar heb ik een hekel aan eigenlijk als dat gebeurt. Uh, in ieder geval, uh, ik heb het er wel over gehad en vandaar dat ik deze video even maak. Want hoe, hoe bedoel je als je de video van gisteren niet hebt gezien? Daar zeg ik in ieder geval van ja, mijn opnameprogramma is echt een, een puinzooi, dit, dat, bla bla bla. En ik ben gewoon aan het denken om te stoppen omdat ik het niet meer leuk vind. Het is een hobby en om steeds met een opnameprogramma te kloten en meerdere opnameprogramma's en dat werkt allemaal niet, dan denk ik van ja weet je ik ben er klaar mee maar ik heb niet opgegeven en uh, eigenlijk vandaag en ik klop het wel meteen even af gaat gaan de opnames nog goed ik heb nu drie opnames gehad uh, drie dagen opgenomen waarvan drie dagen ook gewoon soepel is gegaan geen problemen ervaren dus uh, nee ik ga niet stoppen um, want dat was ook eigenlijk wel duidelijk geweest in, in die video, dacht ik van gisteren. Maar heel veel mensen die zeiden jammer dat je gaat stoppen en bla bla bla, dit dat. Dus ik dacht van, oh, even een update video maken. Um, dus, uh, ben niet bang. Nu hebben jullie drie dagen, nee, een paar dagen achter elkaar. En, uh, nee, ik weet niet. Soms zit er wat tussen. In ieder geval, deze komt vandaag online. Ik weet niet of morgen of overmorgen een andere video online komt. In ieder geval de tiende. Dat is, ja, dat is wel morgen. Uh, met, de, met een onopvallende Mercedes en dan binnenkort, of daarna, komt geloof ik deze autoladder. Dus een nieuwe autoladder hebben jullie vast daar een kleine preview van. En daarna komt weer een nieuwe uh, politiemotor. Uh, die ook nog niet uh, gezien is en die wel de Nederlandse politie gaat gebruiken. Dus uh, ik zat er niet mee. Het is alleen als het nou problemen ge blijft geven, gaan we zoeken naar een oplossing... Op dit moment lijkt het opgelost te zijn. Nogmaals, we kloppen het even af tot het goed blijft gaan. Ik zou zeggen tot binnenkort. Doei!